Yo kijkers van Evil Games, het is een nieuwe video, ik ben Andres en ik ben hier vandaag op Remake Kingdom, het is weer terug, RKD, oh. oeh, het zijn hier allemaal mensen die hier allemaal bij gaan staan, fucking random. All Jongens, we yeah. zijn terug op RKD. Kijk even mijn, fuck veel mensen gaan niet dood. Hoezo? Is fucking vet. Na al die tijd zijn we hier gewoon. Ik mis mijn bomen.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 Hey, jongens, jullie na een lange tijd wat hakken, hebben we super veel diamonds verzameld. Jullie zien nu deze laag en zo gaan we tot omhoog tot ja, het eigenlijk niet meer kan. Of ja, tot, tot als alle diamonds op zijn. Dus jongens, ik zie jullie straks. <lacht> Op dit moment is het 8 na 10. En jongens, holy shit. Dit is alles wat we na die tijd hebben verzameld. De gold, de iron en de emeralds vallen best wel mee. Maar de diamond blocks zijn insane. We hebben 9, 6 en 16 uh, en 19 diamond blocks, jongens. Holy shit. We gaan nu naar Freehaven, daar ga ik nog alles verkopen en daarna, jongens, ga ik de video um, afsluiten. Bedankt in ieder geval al voor het kijken naar de video. Laat zeker die like achter, 30 likes zou super awesome zijn. En we, binnen de 24 uur, dan komt er morgen een nieuwe video online. En 50 likes, um, ja, moet te doen zijn op video's als dit. Jongens, ik zie jullie als ik bij Freehaven ben. Ik ben op Freehaven, ik sta hier samen naast iemand van Doc, links buiten. Fucking shout-out naar jou, man. Fucking shout-out naar jou. Oké, okay, we zijn hier met onze negen sticks en... 19 diamond blokjes, en we gaan hier natuurlijk even wat kopen, uh, ik weet niet wa waar ik nou shit kopen eigenlijk dus. trouwens. Ik ga nu terug naar Manzan, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video, laat zeker even die like achter. Binnen de 24 uur 30 likes is de volgende dag een nieuwe video, en laat zeker ook even... Um, een leuke reactie achter, zweerlijk zeker even op deze server en join Malzan. Jongens, dit was echt een fucking epische avond. Ik ben super blij dat remake Kingdom terug is. Jongens, laat die like achter, abonneer en tot de volgende keer. Doei! Stop.